Ik ben Ian, ik werk bij Janssen al sinds 2020. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het maken en prepareren van buffers, het inplannen van buffers. Het leukste is dat ik hele gezellige collega's heb, verschillende werktijden heb en dat ik indirect de levens van mensen kan verbeteren. Wij zouden anderen aanraden om bij Janssen te komen werken omdat hier hele leuke collega's aanwezig zijn en het heel gezellig is. Ja, hier hebben we echt goede doorgroeimogelijkheden. Ja, er zijn goede roosters, goede werktijden. Alles is duidelijk, je krijgt het rooster voor het hele jaar. Het is goed om te plannen, ook met de thuissituatie. Dat is heel erg fijn. Janssen is een hartstikke groot bedrijf waarbij je heel veel verschillende functies zou kunnen uitoefenen. Op dit moment zit ik hartstikke goed. Zelfs ben ik op dit moment wel aan het kijken naar mogelijke vervolgopleidingen zodat ik binnen het bedrijf zou kunnen doorgroeien. Wij vinden zo leuk aan onze functie is dat het heel divers is. Het is uitdagend vind uitdagend. ik ook wel. Ja. ja, klopt zeker. En je leert elke dag wel uh, nieuwe dingen. Wat, Wat doe, doe jij morgen?